Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag even eenmalig, zoals jullie zien, vanuit de huiskamer. Want ik ben een beetje te laat met mijn YouTube filmpjes opnemen. Daarom zijn we vandaag niet in de loods. Um, ik heb een vraag gekregen van onze vriend James. En James die wil weten of hij een highbar of een lowbar squat moet doen. Hij geeft namelijk aan dat hij al een tijdje aan het trainen is. Maar hij zegt, hey, man, ik ben er klaar mee. Ik wil deze zomer... Hashtag 2020 hij wil er helemaal voor gaan, hij wil helemaal fresh zijn. En als je het doet, doe het dan gelijk goed. En dat is precies wat James dacht, die zei Raymond, hoe, hoe heb ik de meeste bang voor mijn buck? Hoe kan ik het meeste uit deze oefening halen als ik het de komende half jaar ga doen? High bar of low bar? James, ik zal een ander schermpje erbij pakken. James, ik heb mezelf eens verplaatst in de situatie van James. Wat zou ik doen, uh, wat deed ik een jaar of acht geleden? Als ik in de situatie van James zat, had ik gaan googlen, hoe moet je squatten? Als ik dan op Google des bovenaan nog gewoon, bovenaan staat er, houd je torso zo recht mogelijk. Oké, okay, als leek zou je denken, ik hou mijn torso zo recht mogelijk. Maar... Dan klik je natuurlijk op een website. Dus ik heb hoogstwaarschijnlijk, net zoals James, een website aangeklikt die hoog in Google stond. Ik ga niet zeggen welke website, want ik hou niet van andere mensen doelbewust afkraken. Dat gaan we niet doen. Die instructie luidt als volgt. Zet je voeten recht naar voren. Kantel je bekken zodat je een rol holle rug hebt. Zak naar beneden en focus erop dat je knieën niet voorbij je tenen komen. En daar komt hij: Houd je bovenlichaam rechtop. En als laatste hebben we, om dit makkelijker te maken, kijk je recht naar voren. Hierdoor trek je borst omhoog en heb je een rechte houding. Wat die rechte houding ook mag betekenen. Als ik niet had geweten hoe we moesten squatten. En ik had dit zelf opgezocht en ik had in James' positie gezeten. Dan had je één punt uit dit verhaal kunnen opmaken. En dat is, we moeten zover mogelijk rechtop squatten. Want dat is ongeveer wat die instructie twee, drie keer aangeeft. En meerdere instructies. James! We gaan lekker ver naar We gaan niet rechtop squatten. Bullshit. Als jij vraagt hoe willen we de meeste progressie maken, of dat nou voor kracht is, of dat nou voor spiermassa is. Ik zeg low bar positie. En waarom ga ik toelichten? Want je wilt niet alleen weten wat je moet doen, maar graag ook waarom je moet doen. Als we naar het menselijk lichaam kijken, dan hebben wij één knie strekken. Eén onderbeen strekken. Dat is onze quadricep groep, onze bovenbenen. Als we dan naar de heup kijken, dan hebben wij drie heup extensoren. Dus wij komen omhoog, die zorgen voor die extensie in de heup. Dat zijn de hamstrings, dat zijn de billen, de glutes en de lange en Een gedeelte van de onderrug. Die zorgen ervoor dat als ik nu op mijn bank zit en ik zit in een squatpositie, dat ik nu omhoog kan komen. Logischerwijs, als ik het lichaam in die ...twee stukken heb gehakt, dus voorkant, bovenbenen en de andere drie spierroepen... ...dan wil ik logischerwijs die drie spierroepen aanspreken. Want daar kan ik gewoon simpelweg meer kracht mee leveren. En of ik nou op de ene manier squat en op de andere manier squat... ...als ik meer focus kan leggen op de hamstrings, de billen en de rug... ...dan haal ik daar meer vooruitgang uit. Dus hoe we dat gaan doen is... Ik zal eens kijken of ik een plaatje op kan zoeken of dit praten tegelijkertijd ga doen. Als dit mijn benen zijn, mijn voeten... ...en ik sta met mijn torso helemaal rechtop... Hoe zou ik dan mijn hamstrings, mijn billen en mijn langere strekken wat meer kunnen gebruiken? Logischerwijs door naar voren te buigen. Dan zal die hamstringgroep die zal lengte moeten geven. Want mijn torso gaat naar voren en die hamstrings worden langer, langer, langer. Die bilspieren die worden uitgerekt en het gedeelte van de onderrug wordt ook wat uitgerekt en mijn leunen naar voren toe. Dus op die manier kan ik wat meer lengte creëren op die spiergroep. En kan ik wat spanning weghalen van de bovenbenen. En dus meer progressie maken. Als ik, als jij, misschien hebben jullie het ook wel eens, ooit wel eens een keer hebben squat. Dan voel je dat je die spierroepen, die achterzijde, heel die, die posterior chain, die zet je als het ware uit tussen haakjes. Je komt omhoog, die schakel je wat uit en die, die quadriceps, die bovenbenen, die komen juist weer wapakee, op lengte, op spanning. En op het moment dat je ooit wel eens een keer hebt squat dan zou je bovenbenen hoogst waarschijnlijk wel voelen. Dat wil ik met een... Normale of een low bar squat wil ik dat juist niet hebben. Dus buig lekker naar voren. Kleine side note, een kleine notitie voordat heel YouTube op mijn nek springt. En dat jullie denken, Raymond die zei we moeten zo ver mogelijk naar voren buigen. Dat is de beste manier van squatten, in mijn ogen. Ja, maar tot op zekere hoogte. Stel je voor, dit zijn mijn voeten. En ik heb James. Ik geef geen idee hoe lang je bent. Maar stel je voor, je bent 1,50 meter. En je hebt een kort torso. Dan sta jij met jouw barbel boven jouw voeten. Sta je best wel ver naar voren. Maar James. Als jij nou in één keer een groeispeurt krijgt. En je groeit een meter. Dat je plus 2,50 meter ineens wordt. En je hebt een heel lang torso. Dan gebeurt er natuurlijk dit. Dan is die barbel niet meer boven je voeten. Dus, wat moet jij dan doen? Rechterop gaan staan. Je kan dus... Nooit zeggen over een squat of als je naar mijn squat kijkt of een squatplaatje op internet zoekt, opzoekt. Je kan hem niet goed kopiëren. Heb je lange bovenbenen, heb je korte bovenbenen, heb je lange torso, korte torso. Heb je genoeg flexibiliteit in je knieën? Kan je ver naar voren, niet naar voren? Sta je wel op powerliftschoenen of sta je er niet op? Er zijn best wel veel factoren waardoor jouw torso kan variëren. Eén gouden regel is ten alle tijde dat die barbel boven je voeten blijft. Zodra je... Die barbel niet meer boven zijn balanspunt heb. Dan val je om en verlies je je balans. James. En de rest. Ik hoop dat je hier wat aan had. Ben je nieuw op dit kanaal? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz. Totalstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.